Dames en heren, collega's, zijn jullie zover uh, wat betreft Sint Maarten? Zo te zien is het antwoord ja, want dan zijn we toe aan de laatste loodjes van dit IPCO Ik heropen de vergadering, ons overleg. Uh, en aan de orde is de conceptafsprakenlijst van het afgelopen IPCO. Uh, we hebben daarover gesproken in, uh, binnen onze delegaties in het presidium. En nu is het moment dat we daar een uh, full comité over spreken. Volledig comité. Uh, en ik kijk rond wie daar een opmerking bij heeft. Meneer Wilsu. Dank meneer de voorzitter. Dit is niet alleen maar in het presidium besproken, maar we hadden daarna een bespreken, overleg binnen onze delegatie. En uh, de Curaçao's delegatie kan zich vinden in de tekst die voor ons, voor ons ligt. Oh, waarvoor dank. Ik kijk naar Sint Maarten. Dat betekent dezelfde conclusie ook. U kunt zich vinden in de, in de tekst die voor ligt de Nederlandse delegatie kan dat ook. Dan kijk ik naar de, de twee leden. Meneer Herde. <lacht> kijk, dat is een goede uitkomst van het nadenken. Dan stel ik vast uh, dat de afsprakenlijst zoals die in concept voor, zich ligt, uh, uh, voor ons ligt... ...dat we die ook definitief gaan vaststellen. De ondertekening vindt vanmiddag plaats om twee uur. Um, maar dit is het informele eind. Uh, en een informeel eind uh, van een IPCO waarvan ik vooraf dacht, uh, nou, ik moet maar weer eens zien uh, waar, we, waar, we, waar we uitkomen en hoe het gaat. En waar ik achteraf met grote tevredenheid op terugkijk. Tevredenheid over de inhoud op een heel aantal onderwerpen. De geschillenregeling kan je nog afvragen. Had het, he, we, we hebben in ieder geval een stapje gezet. had misschien meer gekund, maar op andere onderwerpen zeker. Ik ben tevreden over het ingelaste punt Venezuela vanwege de grote urgentie die dat heeft. En ik ben tevreden over de wijze waarop wij toch weer stap voor stap uh, beter met elkaar omgaan, goed met elkaar omgaan. Uh, bommetjes, noem ik het maar, die af en toe gegooid worden, die worden soms teruggegooid, maar uiteindelijk is er gewoon uh, uh, voldoende uh, vertrouwen in elkaar om de, die bommetjes ook weer te ontmantelen. En, en zo hoort dat. Zo hoort dat op een overleg waarin je open moet kunnen spreken, maar uiteindelijk wel realiseert dat je verder moet. Dus dank ieder. ...voor deze inzet, voor deze week hard werken. En daarbij wilde ik het laten. Meneer Gansenvoort. Voorzitter, dank. Ook namens de Nederlandse delegatie wil ik graag de nou, collega's uit de andere delegaties danken... ...voor de uh, zeer constructieve en uh, ook de, de betrokken en ook de persoonlijke en vriendelijke omgang met elkaar. Zeer gewaardeerd. Ik zou ook graag, vanuit deze plek zou ik graag de ondersteuning willen danken, de griffiers die heel erg veel werk gedaan hebben in de hele voorbereiding, maar ook in het, het zoeken naar precieze formuleringen en het ondersteunen van, van onze, onze eenheid daarin. En ook de verdere ondersteuning in de hele, de hele praktische kant, de logistiek, de, de geweldige verzorging hier, de bode, zeer veel dank voor alles daarin. En uiteraard ook namens onze delegatie graag de voorzitter danken voor de wijze waarop hij... ...ook steeds weer ons geholpen heeft om met alle verschillende gezichtspunten goed bij elkaar te komen. Dus dank. En die Frank. Als delegatieleider wil ik daarbij mee aansluiten. Ik zal het niet allemaal herhalen, maar inderdaad... Heel goed werk gedaan van de Griffie, uh, zelfs de lekkere koffie die hier uh, elke keer uh, op die, het juiste moment en, oh, en thee werd geserveerd. En de hele organisatie en logistiek die in elkaar gezet is hier in de Tweede Kamer om ons te ontvangen en uh, dat dit in, in een zeer goede uh, sfeer heeft kunnen plaatsvinden. Dus ook van onze kant onze dank hiervoor. Nee. De vergadering laat sluiten zonder iets te zeggen. André, om te beginnen bedankt. Je hebt je gedragen. Ja, ja, ja. Maar je hebt je gedragen, dus ik kan dat ook thuis. Ik kan dat ook thuis uh, verslaan. Uh, ik wil wel beginnen om de voorzitter. Deze keer te bedanken. Niet aan het eind, maar om te beginnen. Um, ik zei het al vaker. Hij is van Arubaans afkomst. Dus. Um, <lacht> had niet anders verwacht. Uh, hij woont wel in Haarlem. Maar uh, Arubaan Ar Ar Ar roots. Uh, nee. Uh, grap aan een kant. Uh, het is een succesvol uh, inbroeg geweest. We hebben hard gewerkt. Uh, om stappen vooruit. Uh, te maken en uh, te doen. En dat is gelukt. Op een aantal punten. Met uitzondering van zitten blijven, waar ik over blijf zeuren. Um, uh, met name het onderwerp van de het geschillenregeling. Um, uh, daar hebben we uh, inmiddels veel aandacht voor gekregen. Uh, er is vorig jaar in Nijmegen een uitgebreide conferentie met een heleboel. Hoogleraren. Ik wist niet dat zoveel mensen zich bezighielden met dit onderwerp. Uh, ook op Aruba zijn uh, activiteiten gepland in, de, in het najaar. Uh, mogelijkwijs een conferentie over de geschillenregeling uh, op uh, de universiteit of in samenwerking met de universiteit. Uh, dus uh, we hebben veel uh, gedaan en we zijn er nog niet, maar we hebben uh, vooruitgang geboekt. Uh, de weg dat nog resteert. Um, Laat ik het in mijn optimisme blijven zeggen, is kort. In vergelijking met wat we allemaal hebben moeten doen om zover te komen. Uh, dus uh, gisteren hebben we uh, namens, de, he, heeft de Albaanse delegatie gedurfd om uh, wat ijs te breken. En ik hoop dat het met name aan de ijzige kant, uh, sorry, in de Nederlandse kant, uh, <lacht> dat, uh, nee, uh, dat, het, dat het uh, tot uh, resultaat zal leiden dat we... <lacht> <laughs> dat uh, we inderdaad op uh, zeer korte termijn, uh, en ik heb het vaker, een paar keer gezegd, hopelijk uh, dit kalenderjaar nog tot een uh, geschilderregeling kunnen komen, gebaseerd op de uitgangspunten die we vorig jaar hebben, hebben afgesproken. En dat we uh, een nieuwe fase voor het koninkrijk in kunnen gaan, uh, waarin we allerlei zaken waar... Uh, over wat het eens zijn uh, met nog meer uh, enthousiasme kunnen aanpakken. En de paar zaken waar we het niet met elkaar overeen zijn, dat we een weg hebben gevonden om dat in vriendschap en in rust uh, kunnen aanpakken. Uh, ik wil iedereen, Curaçao de delegatie, de delegatie van, van, van Sint Maarten, uh, mijn collega's van Aruba en niet in de laatste plaats de heer André Bosman... Bedanken uh, voor een succesvolle. Oh ja. De, de, oh ja, sorry, de Nederlandse delegatie. Uh, bedanken voor de uh, succesvolle conferentie. Succes, bedankt wel. Uh, Succes met alles wat jullie aanpakken. En blijven in contact. Dank u wel. Dank. Dan zijn we aan het eind gekomen. Ik moet nog een paar mededelingen doen. Eén uh, is een ander succes van eerdere IPCO's, namelijk komende week uh, is een aantal van u als bijzondere gedelegeerden betrokken bij de behandeling van Rijkswetten. Uh, hiervoor een aantal keren op de agenda geweest en nu uh, in ieder geval voor drie wetten gerealiseerd. Dus daar ben ik tevreden over. Uh, wat mij betreft zetten we dat door. Um, maar die bijzondere gedelegeerden die worden om twaalf uur, is zo, dus over vijf minuutjes, verwacht bij de ingang van de plenaire zaal door de... Uh, griffier, Linda, Kip. Ik verzoek ze daar naartoe te gaan. Om twee uur hier dus de persconferentie en de ondertekening. Nou, voor de overige wens ik u een hele goede reis terug. Ik sluit deze conferentie. Dan dat klaar. Dank u.